Een nieuwe wereld na corona. Wat leert de geschiedenis ons over pandemieën? Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel werk, organiseerde in november 2020 een online trefweek. We hadden Tim Soens te gast. Hij is hoogleraar Milieugeschiedenis, verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hij vroeg zich in zijn korte lezing af wat de geschiedenis ons kan leren over de kwetsbaarheid en veerkracht na pandemieën en andere grote schokken in een samenleving. Vanuit deze historische insteek stelde hij drie vragen aan hedendaagse denkers over de structurele veranderingen die nodig en mogelijk zijn na corona. Thomas de Creus, Barbara Janssens en Blery Leschi gaan in andere filmpjes in op zijn vragen. Kan een historische kijk op de coronacrisis jou boeien? Ga er dan even bij zitten en luister wat Tim te vertellen heeft. Veel kijk en luisterplezier. Is er leven na corona? Brengt een pandemie naast veel ellende ook iets positiefs? Creëert ze een schokgolf, een window of opportunity, een momentum voor verandering? Op de ellende van de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep, volgde de Roaring Twenties. een turbulente tijd van jazz en charleston, maar toch ook de tijd van het algemeen enkelvoudig stemrecht in België, voor man en De tijd van de acturenwerkweek, van sociale actie en van een reële welvaartsverbetering voor de arbeiders. Maar ja, was dat alles nu eigenlijk het gevolg van de Spaanse griep? Dat valt te betwijfelen. Hadden pandemieën in het verleden echt zo'n impact op de samenleving? En hoe anders is corona? Allereerst moeten we eerlijk zijn. We dachten eigenlijk dat het nooit meer zou gebeuren. We dachten dat onze medische kennis en onze welvaart het Westen immuun maakten voor dodelijke pandemieën als corona. Pest, cholera, dysenterie, tuberculose, malaria. Dat verhaal werd verondersteld honderd jaar geleden te eindigen. 100 jaar geleden, met de Spaanse Groep, de laatste keer dat in België de mortaliteit boven de 20 promille, of de 2% van de bevolking. Maar kijk, terwijl er in maart en april nog behoorlijk lacherig gesproken werd over de middeleeuwse pestmaskers, kijken we nu toch met enig respect naar de wijze waarop een stad als Milaan al voor 1400 aan containment van besmettelijke ziekten deed. Door systematisch alle huishoudens waar pest uitbrak te registreren en te isoleren. Er is vandaag niemand nog die lacht met dat hele middeleeuwse repertoire van quarantaines, van mondmaskers, van schaam, samenscholingsverboden, van noodbegrafenissen en van gezondheidspaspoorten. De fameuze FEDA di Sanità, die Italiaanse steden vanaf de 16e eeuw uitvaardigden om iemand gezond en vrij van epidemische ziekte te verklaren. Er zijn verschillen, en gelukkig maar. Qua dodentom waren die historische pandemieën onvergelijkbaar. De 14e-eeuwse pest, Yersinia pestis, een bacteriële infectie, doodde in onze streken een kwart van de bevolking. En dat niet één keer, maar drie tot vier keer na elkaar. Met telkens 15 jaar tussen. Hoe moet je dat proberen inbeelden? Elke 15 jaar een golf van twee maanden, waarin één iemand op vier, één op vier van de bevolking sterft. Vreselijk, horror. Totale ontwrichting van de samenleving. De ontwrichting was effectief enorm. Flagellanten of gezelbroeders trokken van stad tot stad, ze dansten, ze pijnigden zichzelf in een mengeling van, van, van paniek en dankbaarheid omdat de dag des oordeels nakend leek. Of ook wel omdat ze zelf tot al toe overleefd hadden. Maar veranderden die grote, dodelijke pandemieën de samenleving? Sinds de uitbraak van corona in het voorjaar werden al tal van webinars en symposia aan deze vraag gewijd Ja, zeggen historici, die dodelijke 14e-eeuwse pestgolven, die leidden in sommige streken wel degelijk tot een significante herverdeling van de welvaart. Arbeiders kregen hogere lonen, ze aten beter, ze werkten minder, gedaan met de hongerlonen van rond 1300. Maar daar moeten we wel twee nuances bij maken. Allereerst, die verbeteringen kwamen er lang niet overal, en ten tweede, ze kwamen er niet zomaar. Ze waren het resultaat van collectieve acties. Ze moesten afgedwongen worden van werkgevers, van de adel, van de koningen van Europa. Of om het met de woorden van de oude doorlijksabt Gilles Limouissi te zijn. Tijdgenoot van de eerste grote pestgolf van 1349. Alle arbeiders en hun familieleden willen exorbitante lonen hebben, zei de abt. En hij was niet geneigd die toe te kennen. Daarentegen, latere pestgolven, dysenterie, de 19e-eeuwse cholera- of pokkenpandemieën, deden niets met de economie of de armoede. In Piketty's beroemde analyse van vermogensongelijkheid in Frankrijk, is het effect van de opeenvolgende dodelijke cholera-pandemieën onbestaande. Na de pandemie was het business as usual. En hoe komt het? Om dat te begrijpen. Dienen we iets anders in rekening te brengen. Tegen de 19e eeuw werden pandemieën zoals cholera vooral gezien als een arme mensenprobleem. Een probleem van sloppenwijken, gangen en beluiken in vuile steden. De cholera, dat was de marollen in Brussel, de arbeidershuizen in het oosten van de stad langs de Retterbeekse steenweg, of in Antwerpen Sint-Andries, de parochie van Miserie. Dat waren de hotspots van de cholera. Wanneer pandemieën louter een arme mensenprobleem zijn, of als dusdanig gezien worden, en dat was vaak het geval, dan worden ze niet langer als een bedreiging voor de samenleving. En dan verandert er ook niets. Dat is een heel cynische, maar volgens mij heel belangrijke les van de geschiedenis. Zolang pandemieën een armoedeprobleem zijn, of als dusdanig gezien veranderen ze niets, veranderden na de pandemie niets aan de samenleving. Pas op, er waren altijd uitzonderingen. Vandaag wordt corona in sommige landen, Congo bijvoorbeeld, in Kinshasa, als la maladie des gezien, de ziekte van de rijken. En in het verleden zien we bij sommige pestgolven ook dat die vaak het eerst en het sterkst rijke handelstenen en binnen die steden het rijke dichtbevolkte de handelscentrum, waar veel passage was en veel contacten met mensen die van overal kwamen waren, dat die, die kwartieren, die buurten het sterkst troffen. Dat dus rijke buurten meer getroffen werden dan arme buurten. In Dijon bijvoorbeeld, op deze kaart, rond 1400, zien we dat het rijke kwartier in het noorden van de stad, van het hertogdom Bourgondië, de hoofdstad van Bourgondië, Dijon, meer getroffen werd dan de armere zuidelijke wijken. Dichtheid en contact bepalen mee wie getroffen werd door de pest, Niet alleen armoede of Maar... Verplaatsen we ons naar Londen in de 16e en 17e eeuw. In Londen zien we hoe de samenleving dit probleem geleidelijk uitgeschakeld heeft. In de 16e eeuw werden de rijke centrumwijken van de city het hart van de historische binnenstad, nog erg trof. Maar tegen de tijd van de Great Plague of London in 1665, dan was men er als het ware in geslaagd de pest grotendeels buiten de muren te houden. De pest te herleiden tot de dichtbevolkte suburbs waar sukkelaars crepeerden. En binnen de stad, in het rijke centrum van de city, was de mortaliteit erg beperkt. Zo ontstond een dodelijke nexus tussen pandemieën en armoede. Pandemieën bleven recurrent zolang er een massa kwetsbare, ondervoede, zieke lichamen waren en zolang de incentive ontbrak om er iets aan te doen, net omdat de maatschappelijke elites er zo goed in geslaagd was om zich te beschermen. Pandemieën waren een armoedeprobleem geworden en daardoor bleven ze bestaan en bleven ze zich herleven, bleven ze zich herhalen. Wanneer komt daar verandering in? Eigenlijk pas eind 19e eeuw, wanneer dit status quo door wordt. En dat is het verhaal van Pasteur, van Koch, van vaccins, van antibiotica. Dat is een verhaal van reële geneeskundige vooruitgang. Maar het is ook meer dan dat. Het. het is ook het verhaal van sociale strijd en van effectieve armoedebestrijding in de 20e eeuw. Zeker na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Europa veel minder kwetsbare, ondervoede lichamen, die vatbaar zijn voor epidemische ziekten en die bij epidemische uitbraken vatbaar zijn om echt te lijden en te overlijden in een epidemische En dat is ook het succes van de teruggang van pandemieën in de loop van de 20e eeuw. Over naar corona. Vandaag voelen wij ons allemaal kwetsbaar. Maar corona, men kan het niet genoeg herhalen, kan iedereen treffen. Maar we zijn niet allemaal even kwetsbaar. Of toch niet in dezelfde mate kwetsbaar. Corona treft nu al disproportioneel meer gezinnen in armoede. Veel cijfers zijn daar nog niet over. Maar de studie die de socialistische mutualiteiten enkele weken geleden uitvoerde, spreekt boekdelen. Als in maart en april een buitenproportionele oversterft, bij leden met een verhoogde tegemoeten. En dat zijn leefwoners, dat zijn mensen met lage pensioenen, dat zijn mensen met beperkingen. Structurele ongelijkheden in gezondheid zijn de voorbije decennia alleen maar toegenomen. Vandaag is er een verschillende levensverwachting van meer dan negen jaar bij mannen tussen de minst en de meest geprivilegeerde tussen het minst en het meest geprivilegeerde deel van de bevolking. En geprivilegeerd is dan gedefinieerd vanuit combinatie van opleidingsniveau, beroep en behuizing. Die structurele ongelijkheden manifesteren zich des te krachtiger tijdens de pandemie. Net als bij de pest en cholera is er dus een reëel risico dat we als maatschappij corona gaan overwinnen. Tussen aanhalingstekens. Door het te herleiden tot een probleem voor de minst geprivilegeerde groepen in onze samenleving. En wereldwijd tot een probleem van de minst geprivilegeerde landen in de wereld. Die ongelijkheid tijdens en na corona verdient absoluut onze aandacht. Vanuit de geschiedenis van pandemieën dringen zich drie grote vragen. Allereerst. De geschiedenis van pandemieën die leert ons dat de samenleving als geheel best wel veerkrachtig zal zijn. Er komt een wereld na corona. Maar die geschiedenis leert ons ook dat we mogelijk niet iedereen meegaan. Hoe vermijden we wat economen een k-vormig herstel noemen? Een herstel waarbij een deel van de samenleving achterblijft. Ten tweede, dat pandemieën in de 20e eeuw zeldzaam werden, is niet alleen het resultaat van wetenschappelijke vooruitgang, maar ook van sociale strijd die een reële welvaartsverbetering voor iedereen bracht en dus minder kwetsbare lichamen krijgt. Wat kan het middenveld vandaag doen om de structurele en toenemende ongelijkheid in onze gezondheid weg te werken? Is het normaal dat de gap in levensverwachting al 20 jaar aan het toenemen is in onze samenleving? En tot slot in de 20e eeuw werd welvaartsverbetering vooral als herverdeling van economische groei gezien. Maar meer en meer beseffen we dat tja, economische groei niet voldoende is of wellicht ook niet oneindig kan doorgaan zonder de draagkracht van de planeet in het gevaar te brengen. Moeten we niet een deel van de groei en een deel van ons groeimodel inherent aan onze samenleving inruilen voor een schokbestendig straat? Minder groei? Maar minder blootstelling aan schok. Is dat de wereld na?